De mousselen zijn heel belangrijk voor Deleuze. On We zijn hier in Zeeland om de meeste kwaliteit te zoeken. Na de vangst van de mosselen komen ze in Ierseke toe en worden ze ontwaterd. Grondreining is zeer belangrijk dat de klant geen zand in zijn mosselen gaat terugvinden. En de grondreining gebeurt door het aantal tijdspoelen van de mosselen door zuiver zeewater. Na deze processen worden de mosselen ontbaard en de mosselen worden dan ontpokt en daar worden ze verpakt. Er zijn vijf verschillende mosselen bij de lijzen. De kleinste soort is de extra's en die hebben een 70 plus in 1 kilo. Gaan we over naar de supers, die hebben 60 tot 70 stuks in 1 kilo. We hebben de Imperial's is van 50 tot 60 in 1 kilo. We hebben de Jumbo's van 40 tot 50 in 1 kilo. En de Goudmerken die hebben tot 30 tot 40 stuks in 1 kilo. Bij de reizen vinden kwaliteit zeer belangrijk. Vandaar we ook controles uitvoeren bij de leverancier. Om na te gaan dat het gewicht dat op de verpakking staat, effectief ook het gewicht dat in de mosselen in zit. percentage bij de mosselen. Wat komen we na het koken van de mosselen? We gaan de mosselen koken. Laat ze uitlekken en dan het vlees dat overblijft is het percentage dat op de verpakking gedrukt wordt. Bij de reizen doen we controles erop om zeker te zijn wat in de verpakking zit voor de klant, ook op de verpakking staat gedrukt. Seulement 18 heures après l'emballage, les moules de Zélande sont déjà livrées dans votre délaise. Le saviez-vous que chaque année, on vend 2500 tonnes de moules C'est incroyable Et en plus, elles sont bonnes pour la santé Bon appétit